Luister liever naar mijn gevoel, dan mijn verstand. Soms loopt je verstand iets achter. En een college, daar vind ik dat je niet zoveel leert, omdat je in de praktijk sowieso meer leert. Dus je moet het zelf meemaken. Geld verdienen of doorstuderen, dan liever doorstuderen. Maar ondertussen wel geld verdienen. Je moet wel uit kunnen blijven gaan.